En Niels Achterberg van Everyday Heroes. Everyday Heroes is een stichting die zich inzet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Uh, en dan in het bijzonder mensen die uh, aan het werk willen en kunnen, maar nog net even iets extra's nodig hebben. En dan kun je denken aan een uh, elektrische fiets of een rijbewijs of een, uh, een beetje extra begeleiding. Uh, op het moment dat dat is wat tussen een persoon en een baan in staat, dan uh, betalen wij dat eigenlijk. Uh, wij verkopen powercertificaten aan bedrijven uh, en dat is eigenlijk een, een investering in een baan voor iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt. En aan de andere kant uh, ontvangen wij aanvragen van jobcoaches, re van klantmanagers van gemeenten um, met het verhaal. Uh, nou, ik heb iemand die kan ik aan het werk helpen, maar daar heb ik nog dit en dit bij nodig. Um, wij beoordelen die aanvraag dan aan de hand van een aantal spelregels. En, uh, nou, met als doel dat iemand uiteindelijk aan het werk kan. Uh, bedrijven kunnen eigenlijk uh, heel eenvoudig via de website uh, of door contact met ons te zoeken uh, een certificaat aanschaffen. Uh, en doen dat eigenlijk om hele uiteenlopende redenen. Uh, het ene bedrijf doet mee vanwege een, uh, vanwege een maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het andere bedrijf vindt het gewoon domweg een mooi doel. Uh, en schaf daarom een aantal certificaten aan. En er zijn ook een hoop bedrijven die een social return verplichting in te vullen hebben richting, uh, richting een gemeente. Um, en die invullen voor een deel of het geheel uh, met de aanschaf van een aantal Power-certificaten. Op dit moment hebben we in uh, ruim 100 gemeenten hebben we de afspraak dat op het moment dat een bedrijf een factuur voor een Power-certificaat indient, dat dat uh, meetelt voor de social return verplichting. Uh, ik weet dat in de meeste gemeenten dat uh, sociale inkoop uh, uh, meetelt als, als, als invulling. Daar hebben we geen op papier afspraak, uh, maar is de kans wel uh, vrij groot dat uh, de certificaten meetellen. Uh, een bedrijf heeft een social return verplichting, zit daarmee in zijn maag. Uh, vervolgens heeft de gemeente een heleboel inwoners die uh, stiekem nog best wel wat extra hulp kunnen gebruiken om voor langere tijd ergens aan het werk te gaan. Maar niet per se bij dat bedrijf met een social return verplichting. Um, en wij maken eigenlijk de verbinding tussen, tussen die twee groepen. Dus enerzijds uh, um, geven, we de, de, geven we invulling aan het social return beleid van de ene organisatie. En anderzijds um, zorgen we ervoor dat een inwoner uh, geholpen is met een elektrische fiets, een rijbewijs of uh, bijvoorbeeld wat extra begeleiding. We werken vanuit FD veel samen met uh, met name maatschappelijke ondernemers en, en initiatiefnemers die mooie projecten opzetten om mensen aan het werk te helpen. Um, en dat doen we eigenlijk op verschillende manieren. Uh, enerzijds kunnen maatschappelijke projecten uh, een verzoek doen uh, tot, tot extra ondersteuning om iemand aan het werk te helpen. Uh, simpelweg dus door een aanvraag in te dienen voor een, een aanstaande medewerker of, of projectmedewerker die zij uh, uh, aan het werk willen zetten. Anderzijds uh, werken we ook veel samen om samen met uh, maatschappelijke ondernemers uh, hun netwerk weer te mobiliseren om powercertificaten te kopen voor een bepaald project. Um, een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld uh, het project De Broodbrouwers dat we in Den Haag hebben gedaan. Waarbij uh, zowel de broodbrouwers als wij zelf uh, certificaten verkocht hebben. Uh, om uiteindelijk uh, 30 mensen aan het werk te helpen. Uh, nou, een mooi voorbeeld van uh, iemand die we aan het werk helpen in, in Rotterdam is uh, Joran. Uh, Joran uh, ziet, is slechtziend, uh, slechts 9% zicht. Die ging op zoek naar hoe het ook kon. En kwam toen uh, terecht bij een, uh, een bevlogen sociaal ondernemer in Rotterdam. Uh, de bakkerswerkplaats uh, en uh, zei ik wil wel bakker worden. Nou, dat is natuurlijk een vrij atypisch beroep voor iemand die uh, maar 9% ziet. Maar hij uh, slaagde erin en uh, weet op gevoel uh, de mooiste en de beste broden te bakken. Nou, wat wij voor Joran uh, hebben gedaan uh, is eigenlijk een investering in speciale bakkerssoftware. Zodat hij uh, bestellijsten kan beheren, dat hij recepturen kan beheren. Uh, en door deze speciale software aan te schaffen, uh, kan hij dat voor een groot deel uh, en met extra grote letters, maar ook met spraak uh, besturen.